Hallo iedereen, en is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik dit hele leuke pakketje unboxen. Het is een roze aanmerkingspakketje en het is vandaag al binnen. Het was gisteren verzonden, dus echt mega snel. Maar zijn jullie benieuwd wat hierin zit, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog En laten we heel snel beginnen. Super dik eigenlijk. We gaan het even openen. En dan zien we wel wat erin zit. Wow, echt super dik. En een briefje. Super hard, bedankt voor de rastafmerking. Hopelijk ben je er blij mee. Plus de extra skusjes. Echt mega leuk. Kijk hoe dik dat het is. Wow. Allereerst die polymeerkralen. Echt mega schattig, want dat is wel goed. Echt nog, heel dringend. Een zelfgemaakte sticker. Of ja, ik denk dat het zelfgemaakt is. Zo smiley kralen. En dan beeldjes, Gouden en zilveren biedels. Een sticker, dat is volgens mij een extraatje, want dat had ik niet gevraagd. En semi-kort eentjes, ook een extraatje denk ik. En dit is volgens mij ook een extraatje. Echt super leuk dit? Hè? En dus dit was de video voor vandaag. Ik hoop, dat jullie, ik hoop dat jullie een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!